Welkom bij Tomzorg. Anderhalf miljoen mensen in Nederland hebben last van een lichte of wat zwaardere vorm van incontinentie. Het probleem van incontinentie is dat veel mensen niet meer zich veilig voelen om uiteindelijk de dingen te doen die ze graag zouden willen doen. Tomzorg begrijpt het probleem. En vandaar dat wij ook een breed assortiment met incontinentieartikelen nu in ons assortiment hebben, wat voor zowel mensen die wat lichtere incontinentie hebben tot zwaardere incontinentie, altijd het juiste product voor u gekozen kan worden. Belangrijk in de keuze is allereerst, als u wat lichte incontinentie heeft, om duidelijk te hebben hoeveel urine u verliest over een bepaalde periode. Belangrijk om daar het juiste product voor te kiezen die ook die hoeveelheid urine kan opvangen of absorberen die ook nodig is om te absorberen. Meer heeft u ook niet nodig en zou alleen maar duurdere producten betreffen die u feitelijk nog niet nodig heeft. Als u last heeft van wat zwaardere incontinentie dan is het belangrijk te weten of u deze producten gebruikt tijdens het bewegen of tijdens het slapen. U begrijpt natuurlijk dat tijdens het bewegen de pasvorm... Wat preciezer moet zijn en wat belangrijker is om uiteindelijk een veilig product te kunnen gebruiken. Algemeen is het wel zo dat een incontinentieproduct is niet hetzelfde als bijvoorbeeld een inlegkruisje. Menstruatievocht of urine zijn duidelijk twee verschillende dingen. En ook het product, ook wel lijkt het in vorm op elkaar, is duidelijk anders opgebouwd. Dus voor een incontinentieprobleem gebruik je echt een ander product als bijvoorbeeld voor een menstruatieprobleem. Het tweede wat te begrijpen is is dat incontinentieartikelen voor heren duidelijk andere producten zijn als voor dames. Simpelweg omdat de plaats waar de urine uiteindelijk wordt gemorst is iets anders als bij dames. En ten tweede is het ook qua pasvorm ...zijn het voor heren zijn het iets anders gevormde absorptieproducten als voor dames. Dus heren en dames hebben duidelijk twee verschillende soorten incontinentiematerialen. Als u al materialen gebruikt, dan zult u die mogelijk wel gebruiken van een heel bekend merk. En onze producten, die zijn qua kwaliteit en absorptie en comfort... ...vergelijkbaar met de beste producten in Nederland. Met de aanmerken. Dat betekent dat wat we gedaan hebben op de shop vindt u een overzicht. En in het overzicht vindt u onze producten en u vindt de producten van de Aanmerken. En zo kunt u zien welk product u nu gebruikt en welk vergelijkbaar product daarvoor juist is. Het spaart in ieder geval duidelijk veel geld omdat onze producten simpelweg een stuk goedkoper zijn, maar in kwaliteit vergelijkbaar zijn met de aanmerken. Mocht u nou nog vragen hebben, omdat het natuurlijk toch een bijzonder onderwerp is waar je zeker van wil zijn dat je de juiste product koopt, hebben wij ook een consulente aan de telefoon die professioneel uw vragen kunt beantwoorden en u altijd kunt helpen met een exact juiste keuze van incontinentieproduct dat u nodig heeft. Mocht u het juiste product gevonden hebben, dan hoop ik dat u daar veel plezier aan beleeft en rust heeft om weer de dingen te kunnen doen die u wilt doen. En zie je natuurlijk heel graag terug in de toekomst bij Tomzorg. Hartelijk dank.